Het is vandaag zondag en ik ga zo meteen even heen rijden. Um, ja, ik ga springen vandaag. De andere paardjes zijn er al even lekker in de mode geweest. Uh, die gaan we er zo meteen ook nog even uithalen, maar ik ga eerst even heen rijden. Nou, ik heb dus sinds kort van Bukas het recup dekje. En het is eigenlijk een dressuurdekje. maar um, het is multifunctioneel. Um, ja, ik gebruik wel vaker resuurdekjes onder mijn springzadel, maar ik ga het even laten zien. Hij past dus eigenlijk gewoon wel prima onder mijn springzadel. Hij ligt gewoon, hij ligt gewoon netjes en. Ja, hij ligt gewoon goed. Nou, ik heb super fijn gesprongen. Ik weet niet of mijn moeder het heeft gefilmd, uh, want ik heb het niet zien filmen, maar misschien heeft ze het toch stiekem wel gefilmd. Uh, ik heb super fijn gesprongen en het ging heel lekker. Nou, mijn laatste rondje was dus goed, uh, had, oh, had ik eigenlijk overal wel mijn afstand. En. Uh, ik ga dus even mijn spullen opruimen nu, en dan ga ik even de andere partjes eruit halen. Kim vindt het gek om met de GoPro over het erf te lopen. Dus die staat te giebelen en te giechelen alsof ze vier is. Nee. En ze is bang dat iemand ziet dat ze met een GoPro op de hoofd loopt. Oh kijk, hij gaat nu toch op. <lacht> <lacht> ik film nog niet. Maar ik wel. Ja, veel ontzien hoe zie ik dat? Er zit er een rood lampje. Ergens. <laughs> nee, ik zie geen rood lampje. Kijk, al die mensen hier op het erf die Kim uitstaan te lachen. <laughs> Wacht, <laughs> dat hebben we wel mensen. Nou en Oké. Okay. Nu zit je hoofd op kruishoogte. Hallo. Hi Blondie. Hi Ron. Ja, zoals mijn Zoals we allemaal al weten ondertussen is Rebecca even een paar dagjes weg met uh, Altwin. Tessa is op kamp. En hier is Verona. Hoi dan. En die gaan we even lekker een poosje in de molen zetten. Zo, hey mee. Nou, ja, nog even stiekem mooi pikken. Asociaal ah, ah, paard. Zo, Vrona loopt braaf de molen in. Deurtje dicht. En dan gaat ze weer. Blondie. Hoi meisje. Hallo. Ga je ook even mee in de molen een stukje? Even lekker stukje wandelen. En Goed zo, braaf voor. Braaf voor. Blondie staat heel braaf te wachten tot ze erin mag. Ja, ik stuk die opzij. En daar gaat Blondie. Vandaag woensdag en uh, we zitten in de auto. We zijn onderweg naar het EK Paardenspoort en dat is in Rotterdam, uh, bij het Kralingse Bos En uh, ja, daar gaan we zo in. We gaan uh, op het podium een uh, YouTube quiz doen. En ja, dat is denk ik wel grappig. Leuk. Klesden, ik zie dat er nog meer kinderen zijn gekomen voor, uh, ik denk dat we wel Ronde 2 wel kunnen doen. Ja, Misschien willen ze dat wel meedoen. Wil jullie meedoen met onze Fris? En ja, kom maar bij de rest. Nou, we zijn dus nu weer op de terugweg vanaf het EK. We hebben supercoole kaartjes gekregen. Zo, ik weet niet of jullie die barcode kan laten zien, maar het is mogelijk in beeld gekomen. Maar um, ja, we hebben dus de, de, de quiz gedaan van YouTube. Uh, er zijn uh, twee keer kaarten gewonnen en um, ja, het was een hele leuke quiz, toch Rebecca? Ja, het was heel erg leuk. Ik vond vooral het podium heel gaaf, een drijvende podium. Ja, vond ik ook. We zijn nu dus weer onderweg terug naar huis. Um, ja, we gaan morgen weer. En uh, Rebecca, mijn moeder en Tessa gaan zaterdag nog een keer. En ik ga niet zaterdag, want ik ben op kamp zaterdag. Maar goed, dat is ook leuk. Het podium, jongens, is dus gewoon echt hier midden op het water. Rebecca zei dat is dus een drijvend podium. Nou, hoe drijvend wil je het hebben? Het ligt gewoon echt midden op het water. Ik ga de dames even op het podium filmen. Wat deed je? Het is echt een rotkopje. Kies de backstage. Hallo dames. Vanaf vandaag hebben we een nieuwe microfoon en het is een pluizerbol in mijn nek, maar het kan beter als een snor. En op de achtergrond horen we Rebecca hysterisch lachen. Hysterisch ook? Ja. Oké. Is dus een kast. Kijk, we hebben de rode to go. Nee, die is niet gesponsord. Dat heb ik gewoon zelf gekocht en zelf betaald. En nu kunnen we dus... Een kastje in hier een En dan eh, hebben we nog een kastje aan de je camera. Toch, je kan hem toch beter hier doen of zo dan? Nee joh, dan praat je toch niet in de microfoon. Als je je hoofd Ja, Over. <lacht> Dubbel <double>, 07 over. Het <lacht> <lacht> is toch niet gek. <lacht> Net is niet. Hé, brieke, Maar goed. We hebben dus een nieuwe microfoon, maar daar ging het niet om. Wat dan? Het is de laatste dag van uh, de week. Oh, nou ja, de ene laatste dag. De, nee, het is vrijdag morgen begint de nieuwe weekvlog. Oh, ja, ja, oké. Okay. Volgende dus, week is er een nieuwe weekvlog, niet deze week. Dus dat. Maar het is dus vrijdag. Laatste dag ook zonder Tessa. Morgen verdwijnt Kim uit beeld. En nu heb jij geen geluid meer? Nee, kom maar even <lacht> terug. <Ja, kom hier. lacht> maar weer even terug. Want, wat ga je doen morgen, Kim? Ja, wat ga ik doen morgen? Ja, dat weet ik niet. Ons verlaten, ja. denk ik, of niet? Ja. Ga je doen? Ik ga op kamp. Jee, ga je film op kamp? Nee. Nee. ga je nee. Zonder je spullen op kamp? Zonder je spullen? Technologie. Horloges, nee. ei, ook niet. Nee. Wat ga je dan doen? Op kamp? Met al je spullen? Ja. Kun je toch eens goed thuis blijven? Nee. Nou, ah, oké. Okay. Nee, zegt Fabien, die staat hier achter met een paard. Ik weet niet welk paard, maar met een paard. Het paard van de moeder en die heet. Uh, Jerry. Jer, Jerry, van zijn vader Jerling of zo. Jer, Jer, Jerdinand. Ja, dit Jerdinand. Dit is echt. Uh, we even, misschien moet je even naast Vagen staan. Nu moeten we allemaal een beetje bij, bij Kim blijven, want Kim heeft de microfoon. Dus dit is Jerdinand. Oh, oh. die wil ook even in de microfoon praten. En Va en Kim gaan morgen dus op kamp, dus dan zijn ja. we ze een week kwijt. Ja. En dan uh, ja. komen ze ook weer terug hopelijk. Misschien. Misschien. Misschien. Nou ja, we hebben nu in ieder geval springles. Ik ga met vrouw springen, jij gaat met Blondie springen. Dus dat wordt heel spannend. En wat ga jij doen Va? Ik uh, ga rijden. Op wie ga jij rijden? Energy en Spirit. Op Energy en Spirit? Spirit. En Mike dan? Ja, Mike doe ook vandaag. Oh, tuurlijk. Precies. zij rijdt er vier vandaag, zij rijdt er twee vandaag en ik één. Twee. En ja toch? Ik zeg echt serieus net in de auto dat ik niet ga rijden. Oh ja. Nee. Ze heeft er hoefijzers eraf, dat was ik alweer vergeten. Maar normaal zijn er twee rijden, dus vandaag rijden er maar één. Je ziet lekker paard! Oeh, lekker hè? Yes. Wat moet je nou? Maar <laughs> goed, ik ga zadelen, want ik Kijk. Hey, ik heb allemaal spullen gehaald en nu moet ik opzadelen, maar ik moet opschieten, want het is al kwart voor en eigenlijk wil ik er 20 minuten van tevoren wel zitten. Dus uh, poetsen en zadelen. Zo beter. Nog meer. Waar zit het dan? Daar. Is het een gek plekkie? Ja. Het is altijd goed in het aangeven waar ze jeuk heeft. Zo. Nou, de check. Meestal doe ik dat niet, omdat die bij mij toch altijd los zit. Maar ik begreep van Christine dat er niet zo, maar dat je zo moet meten. Ik weet niet of dat klopt hoor. Je twee vingers op elkaar moet kunnen doen zo, zei Christine. Ik heb er een hard hoofd in dat dat zo gemeten moet worden. Dat is een beetje gek. Maar ja, zie je wel ruimte tussen. Oké. Okay. Heen jij is weer op bezoek. Als oh, zien we nog maar een gaatje. Oh. Zo, volgens mij is het er wel goed. Oké, okay. die heb ik. Nou, dan ga ik jullie meenemen naar de andere kant. Zo. <laughs> Dat is nieuw. Uh, zo kan ik er niet langs, Kim. Kim die wil graag foto maken, want die vindt het hilarisch natuurlijk. die is het ook wel een beetje. Want ik neem jullie namelijk op de standaard gewoon zo pontificaal mee. Hij gaat ze foto maken. Maar ja, ik moet ook mijn paard meenemen. En ik moet hem zo weer neerzetten, dus ik heb geen zin om hem helemaal in te klappen. Wat gaat ze nou allemaal doen? Oh, Kan ik al weg? Oké, okay. heb je een foto gemaakt? Dan en dan zet ik jullie langs de kant, want Kim kan niet filmen want die gaat blondie doen. Ze dus moet geboetst worden en gezadeld. En ik ga rijden, dus dat ga ook niet. ik niet. Uh, ik Steeft moet gewoon les geven, dus dat ga ik niet. Dus ik zet jullie gewoon langs de kant, want dan zien we wel hoeveel er opgenomen wordt. Zo, we hebben lekker gereden en uh, het uh, ging goed, dus eer een keer niet. En dat heb ik eigenlijk altijd, omdat ik dan, uh, nou niet altijd, maar nu stond er een andere sprong bij en dan weet ik weer niet waar ik moet zijn en dan gaat het mis, dus ja dat was even wennen. Nou ja, wennen. En het stond ook te hoog voor, maar dat vind ik niet fijn. Nu afspoelen en dan gaan we even Kim filmen die met Blondie uh, aan de slag gaat. Vroontje is gedoucht. en ik ga er op stal zitten en dan ga ik eventjes bij Kim kijken. Lekker de paard, ja. Heb je last? Zo. Ja, de beest moet vermoorden. Ik weet niet welke, maar vermoord hem maar. Zo. Wacht hoor, dat is gewoon laag. Zo maar oh, even. Zo. Dat is een beetje raar, omdat... Oh, van boven dan maar. Uh, standaard is net te lang en ik moet hem eigenlijk inklappen, maar dat gaat me net niet. Dus dan doen we het even niet. Ik geef vooral zo wel hoor. Ik moet nog bijvullen. van je paard. En je hebt nog een beetje. Ja.